in deze video gaan we een intranet maken met behulp van google sites dat is een manier om via google een, een, een simpele website te maken met informatie die jouw collega's kunnen gaan gebruiken heel handig en in deze video laat ik je een korte demo zien wat we gaan bouwen is een intranet waar e-mail templates worden, ja, worden weergegeven dus als een van mijn collega's een uh, antwoord moet schrijven dan gaan ze dus naar deze website toe en dan kopen ze hier ze de informatie Zoals je ziet heb ik in Google Drive net een Google site aangemaakt en ben ik bezig met het maken van een opzetje. Het spreekt redelijk voor zich. Bij invoegen kun je elementen element zoals tekst of een foto toevoegen. Je kunt bij pagina's een pagina toevoegen en die verschijnt dan automatisch in het menu bovenin. En de opmaak daar kom ik zo meteen op terug. Zoals je ziet is het menu nu compleet en kan ik hier een linkje toevoegen naar een van de pagina's die ik net heb aangemaakt. Mijn collega's kunnen zometeen dus makkelijk browsen door de intranet. Nu ik dat gedaan heb voeg ik een fotootje toe en dat doe ik door te klikken op uploaden. En de kleuren van het thema veranderen. Door hier bij thema's op een aantal nou, voorgedefinieerde thema's door Google zelf, hè, dus die thema's bestaan al, uh, te kiezen. Nou, en de naar bovenaan kan ik iedere keer weer veranderen door op afbeelding wijzigen te klikken of door op de resetknop te klikken. Nou, nu ik de pagina uh, mail nieuwe klant open, kan ik hier de introductietekst zetten en in de nieuwe Alinea de tekst die mijn collega's kunnen kopiëren als ze een reactie sturen naar iemand die net klant is geworden. Met een koptekst en een achtergrondtintje zorg je ervoor dat je collega's het makkelijk kunnen onderscheiden van elkaar. En dan is het nu weer tijd om ons concept te publiceren. Dat doe ik door op de blauwe knop rechtsboven te klikken en vervolgens hun naam te bevestigen. Klik ik op, weerge Klik op Weergeven, dan zie ik mijn site zoals ik hem nu heb gebouwd. Nou, op zich een prima opzetje. We gaan hem nog wel even uitbreiden, want zoals je hier ziet is het nog behoorlijk leeg. Ik keer terug naar het vorige scherm. Ik open de pagina Kennisbank of Mail en vul daar de tekst in. En met die begeleidende tekst vind ik het ook wel handig om nog een extra template toe te voegen, namelijk voor Google Workspace. En wat ik doe is wat ik net gemaakt heb, kopieer ik met ctrl-c en die plak ik hier met ctrl-v op de Google Workspace pagina. Ik pas de mailtemplates aan en ik zorg ervoor dat alles een beetje mooier wordt uitgelijnd, zodat mijn collega's er ook nog wat van snappen. En je begrijpt dat als je op de dupliceerknop klikt, je makkelijk elementen kan kopiëren en zo dus makkelijk kan aanpassen. Nou, en dat is eigenlijk in een notendop hoe je in Google Sites een, een hele basis intranet opzet met informatie die je met je team kan delen. Via de instellingen heb je nog de optie om de menubalk te wijzigen naar bijvoorbeeld een, een zijbalk. Als ik nu op publiceren klik, want hè, alle wijzigingen moet je wel iedere keer publiceren kan ik de zijbalk in actie zien. Nou, je ziet hier dus dat het menu aan de linkerzijde uh, is veranderd en dus makkelijker uh, te weergeven is voor je collega's. Het leuke van dit alles is, is dat als je deze site uh, bewaart in je favorieten, je iedere keer weer terugkomt op deze pagina. Je kan de link delen met je collega's en je kan de site weer aanpassen via Google Drive. Nou, op die manier kun je dus heel makkelijk je eigen website bouwen uh, delen met je collega's en aanpassen via Google Drive als je dat wil. Nou, mocht je vragen hebben over uh, het gebruik van Google Sites of tips willen, neem dan gerust contact op.